Nou, hier begonnen dus allemaal. De vraag van Eigenhaard kwam om deze installatie uit de jaren 80 te vervangen en te verduurzamen voor een uh, mooie nieuwe oplossing. Ik ben Jeff van Gestel, ik ben uh, Application Engineer bij Remeha. Dat wil zeggen dat ik uh, klanten bijsta uh, in het uh, geven van technische adviezen. He, want we hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen. Dat is uh, niet alleen een goed werkende in installatie uh, realiseren, maar ook de besparingen die je uh, hey, zou willen halen, die moeten ook gehaald worden. Zeg maar. Ja, eigenlijk uh, we hebben, is dit een uh, planmatig onderhoudssituatie. Uh, Ketels die er zijn, die zijn versleten. En op het moment dat je dan aan vervanging gaat uh, nadenken. Dan wil je ook iets moderns en dan wil je eigenlijk ook duurzaamheid erin zien te krijgen. Dat heeft een heel voortrek gehad. Daar zijn we eigenlijk al een aantal jaren mee bezig. Hoe we dat het beste standaard kunnen gaan uitvoeren. En uh, dit is eigenlijk de eerste keer dat we het puur met Remea uh, op deze manier gedaan hebben. We hebben altijd wel gesprekken met verschillende leveranciers. En op een gegeven moment merk je dat er een uh, bepaalde verbindenis is. Dat je op dezelfde golflengte zit. En dan, ja, dan ga je automatisch verder en dat ontwikkelt zich gaandeweg. Wij maken hier een collectieve warmwatervoorziening. In de woningen is nu op het moment zo geregeld dat ze allemaal de eigen boilertje of de gijzer hebben. We maken hier een centrale voorziening met leidingen over het dak. En gaan dan per strang zeg maar, de woningen voeden. En daar maken we een warmwatermeter en sluiten we de woning opnieuw aan. Nadat nou, dus, ik dan in dit geval geïnventariseerd heb wat zo'n beetje de wensen en behoeften zijn, ja, gaan we om tafel. Uh, doe ik een stuk voorwerk, maar zet ook een vraag uit bij de ja, specialisten, hè, want we hebben natuurlijk verschillende specialisten uh, werkzaam op de, op de afdelingen. Uh, en dan zet ik de vraag bij hen uit en dan gaan hun uh, op basis daarvan uh, eens wat uh, becijferen, uh, berekenen. Ja, en uiteindelijk komen we tot een, uh, tot een, uh, tot een totale uh, aanbieding. En dat wordt dan ook als uh, een totaalpakket uh, uh, zeg maar, aangeboden. In dit geval aan de, aan de installateur. Zo is het dus geworden. De installatie is zoals we hadden bedacht. Met een nieuwe ketel voor centrale verwarming, een nieuwe ketel voor warmwaterbereider en uh, nieuwe zonneboilers. Uh, het werkt allemaal. Uh, zonnetje schijnt buiten. Dus ook hartstikke mooi om te zien dat uh, moeder natuur al uh, een hoop energie in uh, deze zonneboilers uh, stopt. je ziet dus dat we een traditionele leverancier zijn van cv-ketels. Er werd ons wat gevraagd en wij leverden de producten, de producten die ons gevraagd werden. Wat je nu ziet is dat we veel meer uitgenodigd worden en ook uitgedaagd worden om met die klant mee te denken, te sparen, te discussiëren over wat nou niet alleen goede producten zijn, maar wat een oplossing zou kunnen zijn voor die klant. En ja, daarin merk je dat de rol van de fabrikant ook, ook aan het veranderen is. Ja, wat belangrijk is, dat niet alleen geprobeerd wordt een product te verkopen... ...maar dat er eigenlijk aan de voorkant meegedacht wordt wat zijn de beste oplossingen. Dat er na, of tijdens de installatie meegekeken wordt van gaat het allemaal zoals het zou moeten. En dat er ook een afname, of, ja, afname komt bij het opleveren van het is allemaal volgens afspraak... ...en dit is de manier waarop het optimaal kan presteren. En dat er dan ook nog in de periode daarna gekeken wordt of het in de praktijk allemaal goed uitpakt... Dat we tevreden bewoners hebben, want dat is ons hoofddoel natuurlijk. En op een duurzame manier warmte opwekken.